Hoofdstuk 28 Mozes, de schaapherder. Mozes is nu 40 jaar. Iedereen in Egypte kent prins Mozes, de zoon van de prinses. Maar Mozes weet heel goed dat de prinses niet zijn moeder is. Zijn echte moeder woont in een klein huisje in Gozen. En zijn vader moet hard werken voor Farao. Zijn broer Aaron ook. Alle Israëlieten moeten heel hard werken voor Farao. Farao is de koning van Egypte. De mensen die altijd in Egypte hebben gewoond, heten Egyptenaren. Zij horen in het land Egypte. Maar de Israëlieten horen eigenlijk niet in het land Egypte. De Israëlieten zijn de kleinkinderen van Jacob. En Jacob woonde vroeger in een ander land, in het land Kanaan. De Heere God heeft vroeger aan Jacob beloofd dat zijn kleinkinderen weer naar Kana aan mogen. Maar dat kunnen ze helemaal niet. Ze zijn allemaal slaven van die gemene Farao. Ze kunnen niet doen wat ze zelf willen. Nee, ze moeten hard werken voor Farao, Stenen bakken en muren bouwen voor een grote stad. De mannen van Egypte, de Egyptenaren, zijn de baas. Ze staan er met de zweep bij. Als een Israëliet niet hard genoeg werkt, slaat de Egyptenaar hem met de zweep. Wat erg, hè? Mozes hoeft niet hard te werken. Want het is net of Mozes ook een Egyptenaar is. Dat denken de mensen. Maar het is niet zo. Mozes is een Israëliet. Nee, Mozes, de prins, hoeft geen stenen te bakken en muren te bouwen. Vroeger vond hij het wel leuk om prins te zijn en in een mooi paleis te wonen. Maar nu moet hij steeds aan zijn familie, de Israëlieten, denken. Hij wandelt vaak naar de plek waar de Israëlieten werken. Hij ziet dat ze met de zweep worden geslagen. Dan wordt Mozes boos en verdrietig. Moet dat nu altijd zo doorgaan? Kon hij hen maar helpen. Op een dag wandelt Mozes weer naar de plek waar de Israëlieten werken. Eén man is zo moe. Hij kan haast niet meer werken. Maar hij moet. Een Egyptenaar slaat hem hard met de zweep. Dan wordt Mozes toch zo boos. Hij pakt de Egyptenaar beet en slaat hem dood. Daar ligt de Egyptenaar dood. Op de grond. Mozes schrikt ervan. Als Farao hoort dat Mozes een Egyptenaar heeft doodgeslagen, zal hij woedend zijn. Dan zal Farao hem ook doodmaken. Niemand mag weten wat hij heeft gedaan. Vlucht, graaft hij een gat in de grond en verstopt de dode Egyptenaar onder het zand. Gelukkig niemand heeft het gezien. De volgende dag gaat Mozes weer bij de Israëlieten kijken. En weer zit hij twee mannen met ruzie. De ene man slaat de andere man. Maar nu is het geen Egyptenaar die een Israëliet slaat. Nu zijn het twee Israëlieten die samen vechten. Wordt Mozes nu ook erg boos? Nee, hij wordt verdrietig. Hij gaat naar de vechtende mannen toe en zegt, Wat doen jullie? Jullie moeten niet samen vechten. Dat is niet goed. Een van de vechtende mannen kijkt hem brutaal aan en zegt: Waar bemoei jij je mee? Wil jij de baas spelen over ons? Of wil je mij ook doodslaan? Gisteren heb je die Egyptenaar doodgeslagen. O, oh, wat schrikt de bozes. De mensen weten dus wel wat hij gisteren heeft gedaan. Dan hoort Farao het natuurlijk ook. Ja, Farao hoort het ook. En hij zegt tegen zijn knechten. Grijp Mozes en gooi hem in de gevangenis. De knechten gaan op zoek naar Mozes. Maar ze kunnen hem nergens vinden. Mozes is hard weggelopen. Weg uit Egypte. Heel ver weg naar een ander land. Daar kan Farao hem niet pakken. Mozes loopt steeds verder. Als hij bij een waterput komt... ...gaat hij wat uitrusten en water drinken. Na een poosje komen er zeven meisjes uit hun schapen bij de put. De dieren hebben dorst. De meisjes halen water uit de put... ...en doen dat in de drinkbakken die erbij staan. De schapen lopen naar de bakken om te drinken. Maar opeens komen er herders aan. Ook met hun schapen. Het zijn geen aardige herders... Ze jagen de meisjes met hun schapen weg. Ze zeggen, wij willen eerst onze schapen water geven. Komen jullie straks maar terug. Dan wordt Mozes toch weer zo boos. Hij gaat naar de herders toe en zegt, die meisjes waren hier het eerst. Zij mogen eerst hun schapen water geven. Weg jullie. De herders zijn bang voor Mozes. Ze gaan vlug weer weg met hun schapen. Mozes helpt de meisjes zodat ze gauw klaar zijn. Als de meisjes thuiskomen, vertellen ze alles aan hun vader Jetro. Jetro zegt, hebben jullie die man zomaar bij de put laten zitten? Dat is ook niet aardig. Ga er gauw weer naartoe en vraag of hij bij ons komt eten. Een van de meisjes haalt Mozes op en dan eet Mozes bij Jetro. Hij blijft er ook slapen. Hij blijft er zelfs wonen. Hij gaat bij Jetro werken. Hij past op het vee van Jetro. Mozes is nu een herder geworden, een schaapherder. Dat is wel wat anders dan een prins, hè? Mozes vindt Sipporah, een van de dochters van Jetro, erg aardig. Met haar gaat hij trouwen. Ze krijgen twee kinderen, twee jongens.